Hallo, ik ga je laten zien hoe jij als Blue Monkey jouw game op de website zet, uh, op je lokale computer zet, en het start. Nou, eerst moeten we wel de website vinden, dus ik ga altijd naar Jog Dojo, want dat kan ik makkelijk onthouden, Jongenzoeks Groningen, Dojo, en dan ga ik eerst op zoek naar jullie groep. De Blue Monkey's, die zitten in de nanos, en dan uh, klik ik erop, ik klik op de rechterlink, uh, die vind ik, uh, dat gaat sneller. Dan kook op de website van deze cursus. Hier zien we de Teams Red Cobra. Daar de Blue Monkeys. Daar klik ik op. Dit is de website van de Blue Monkeys en uh, de code staat er al. Dus uh, die kan ik gewoon downloaden. En dat doe ik met git. Nou, hier rechts staat clone or download. En dit, deze URL, die heb je nodig. Dus ik selecteer hem en ik kopieer hem naar het uh, clipboard. Het, um, klembord. Daarmee kan ik dingen uh, nou onthoudt de computer uh, die url en als ik nou git bash start dan kan ik met rechtermuisknop kan ik dat plakken. Nou, alleen die url dat werkt niet. Uh, je moet wel git clone ervoor zetten. Met git clone dan gaat git maakt een folder aan, download de code en zit, zet de code erin. Nou, dan gaan we dat starten in processing. Nou, ik heb processing al open staan. Uh, en dan doe ik dus bestand, openen, het zit in de folder genaamd gebruikers of users. Dus ik ga naar deze pc toe en uh, dit is niet wat ik zoek. Dan moet ik een folder omhoog, kijk en daar zit ik op John Doe, dat ben ik. Ik ga in John Doe, dan zie ik heel veel dingen. Nou, jullie heet de website heet nog Picos 2019, daar dubbelklik klik ik op. Daar zie ik de naam van jullie programma. Die open ik. Dan klik ik op Run. En wij zien de code. Nou, dat duurt wel even voordat hij de rest van mijn computer is een beetje traag. Maar op deze manier dus kun je, je jij als Blue Monkey de code runnen. Nou, ik hoop dat dat heel duidelijk was. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Even de code kijken natuurlijk. We hebben dus wel even zeker weten of het wel goed is wat we doen. En inderdaad, daar is de code. Mooi, fijne dag nog. En succes dit na te doen. Hou doe!